Jij hebt het recht op betrouwbare informatie. Om alle kanten van het verhaal te horen. Maar de onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden bedreigd, geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten wereldwijd omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie.